Hallo, ik ben Boukje Kanaan en ik, je krijgt weer een video te zien waarbij ik twee tips geef. Deze video is onderdeel van de achtdelige reeks um, hoe je een gezond bedrijf kan behouden in onzekere tijden, die uh, we zeker op dit moment in de coronacrisis uh, ervaren. De eerste tips, uh, tip gaat over de mentale staat, uh, je gezondheid en daarbij geef ik de tip vandaag van meditatie. Niet iedereen gebruikt meditatie, ik doe het dagelijks, uh, soms ochtends, soms gewoon te, gedurende de dag en ook soms avonds. Um, mediteren heeft ontzettend veel positieve um, voordelen, um, zelfs wetenschappelijk bewezen voordelen. De belangrijkste voordelen die het voor jou kan hebben als ondernemer of leider of fotograaf uh, die een business hoog uh, kan houden, zijn er best een aantal en ik wil daar best even een aantal van opnoemen. De eerste is uh, vooral, wat we nu ook nodig hebben, is uh, niet in de stress te raken. Uh, want één voordeel is namelijk dat het voorkomt van depressie. En mediteren is dus een de-stressing methode. Uh, je gedachten worden namelijk gestuurd. En uh, in de meditatie is het zo dat je in een nieuwe staat van zijn komt. Dat je meer bewust gaat worden van uh, jezelf, je ademhaling... En ook je gedachtes. Je gedachtes kun je namelijk alleen maar zelf sturen. Ze lijken wel de hele dag uh, automatisch door te gaan en je kan ze ook niet echt stoppen. Tijdens een meditatie is het namelijk zo dat uh, een geleide stem jou zal vertellen van op het moment dat je gedachten weer de overhand nemen, je terug moet gaan naar het volgen van je ademhaling. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dan de gedachten helemaal stoppen. Je probeert ze alleen te reguleren en te controleren. Uh, nou, door meditatie kan je ook emotioneel meer in balans raken. Dus als dit een periode is die jou emotioneel wankel maakt, dan uh, zou ik zeker zeggen, ga het eens proberen. Door te mediteren kun je ook compassie ontwikkelen. En compassie, wij denken eigenlijk vaak aan compassie naar een ander. Maar de Dalai Lama heeft eigenlijk aangewezen, hé, hey, maar je kan pas compassie hebben voor die ander, wanneer je echt compassie voelt ook bij jezelf. Dus omdat je zo erg op het moment met jezelf bezig bent, ga je dus uiteindelijk ook uh, oefenen om te mediteren en dus ook uiteindelijk iets meer compassie voor jezelf te gaan ervaren. Als uh, ondernemer heb je echt wel focus nodig, concentratie nodig. Uh, ik leer nog heel graag, uh, elke dag eigenlijk, en wil ik dat ook blijven doen. En daar is ook focus en concentratie voor nodig. Of uh, gewoon puur focus en concentratie op dat wat je aan het doen bent. Um, na een uitvaart, gisteren had ik een uitvaart en uh, ik was eigenlijk het filmpje aan het opnemen in de auto, want het was zo rustig op de weg. Um, en dat, dat durfde ik dus ook aan, dus ik durfde die focus en concentratie ook aan om uh, te filmen tijdens het rijden, omdat het zo ontzettend rustig was. Maar uiteindelijk was het niet om aan te horen, dus ben ik nu opnieuw uh, begonnen met deze opname. De zon schijnt behoorlijk in mijn ogen, ik ga even wat verzitten. Uh, maar focus en concentratie zorgen er natuurlijk ook voor dat je beter kan leren en dat je dus beter informatie kan uh, verwerken. En dat is dus ontzettend belangrijk. De alpha golven die uh, gemeten kunnen worden tijdens meditatie in uh, de hersenen, die zorgen dus ook voor heel veel uh, verbetering op dat vlak. Uh, nou, als je compassie gaat voelen, wat ik net benoemde, dan kun je dus ook uh, makkelijker jezelf gelukkig voelen. Uh, nou, de Dalai Lama, ik weet niet of je ooit foto's van hem hebt gezien, maar die man die straalt niks anders uit dan een en al gelukzaligheid. Nou, wat dan ook heel belangrijk is natuurlijk voor uh, deze tijd, is dat het versterkt je immuunsysteem. Nou, je immuunsysteem heb je in dagen van uh, onzekerheid en dat er een virus rondwaart. heel hard nodig, dus een uh, belangrijk voordeel. Je gaat je ook minder eenzaam voelen, dat is misschien ook prettig, zeker als je jezelf hebt opgesloten in je huis en je ziet weinig mensen meer. Dan is mediteren ook een vorm om gewoon je minder eenzaam te voelen. Nou, en de beste die mijn man eigenlijk altijd inzet voor het mediteren is dus beter te slapen. Nou hebben we het in een andere video al gehad over de wetenschappelijke verbetering van als je goed kan slapen. Uh, als je daar last mee hebt om in slaap te komen of om een goede nachtrust te hebben, dan is mediteren absoluut een, uh, iets wat je moet of moet kunt gaan inzetten om beter te gaan slapen, om beter in te gaan slapen, om je gedachten uh, eerder tot rust te krijgen. En uh, nou, als jij beter slaapt, dan betekent het uiteindelijk ook dat je een betere houding hebt overdag, want dan heb je meer rust in de dag. Dit is zover uh, over de tip om te mediteren, dat het zo ontzettend goed voor je is. De tweede tip is de bedrijfstip. Toen ik dus gisteren ook in de auto zat, zag ik overal borden langs de weg staan. Over dat je je goed moet beschermen, goed afstand houden tot coronavirus. Nou, die boodschappen kennen we al wel. Wat ik nieuw zag, je de horecaondernemer bijvoorbeeld zou kunnen steunen tegenwoordig, door, zij, door alvast een bon te kopen. Heet, dacht ik. Maar dat kan natuurlijk ook voor iedere andere ondernemer die nu te kampen heeft met minder omzet. Dus omzet verhogen kan je door dus nu iets te verzinnen waarbij jij een product of dienst alvast aanbiedt en dus mensen letterlijk vraagt of ze jou willen steunen het hoofd boven water te houden. En uh, hoe goed is het om tegenwoordig deze ook in een advertentie te zetten, want Facebook en Instagram op dit moment is het zo ontzettend uh, goedkoop om te adverteren en tegelijkertijd zit iedereen die zich. Verveeld. veel meer tijd op te scrollen op de telefoon, op Facebook of op Instagram. Dus als daar een advertentie voorbij komt, heb je veel meer de kans dat iemand dat ziet en ook letterlijk iets bij jou aankoopt. Um, zonder dat je dat nu al hoeft te leveren. Uh, dus een dienst die je al verkoopt voor in de toekomst. Of een product dat je al verkoopt uh, dat ze later bij je af kunnen nemen. Omdat het dan pas de mogelijkheid heeft om, uh, nou ja, uh, aan de klanten kunnen geven. Dus reken maar dat er online ontzettend veel gekocht wordt, puur omdat mensen nu de tijd hebben om ernaar te kijken en ze worden op een of andere manier ook gelukkig van het gevoel ik heb weer iets gekocht, ik heb mezelf blij gemaakt. In plaats van dat zij gaan mediteren zitten ze misschien wel <laughs> op hun telefoon te kijken en kopen maar raak. Stel je toch voor dat jij het bent waarbij ze weer geld uitgeven. Dat is ook helemaal top? Hey, dit waren de twee tips voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Tot ziens!